Oh Roosje, oh Roosje, alles is, oh, volgens mij is die leeg. Hé hey, Annabel, helemaal leeg. Hé hey, Roosje, ik ga hem even pakken, ja ik heb hem, alle bakken zijn eruit. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack, oh Blackjack, oh Joyce, kom maar Joyce. Ik geef jou de kleine. Oh, Blackjack! Kom maar, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, je hebt het bij je oog. Kom maar, het is alweer weg. Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce, nu laat je het vallen. Ik pak Blackjack het. Ja. Heeft Blackjack het toch, toch het meest? Hé de bel. roosje! Ponies! Goed zo, ponies!